Dit fornuis uit de SMEG BG91 serie is een nieuw exclusief inductiefornuis, uitgevoerd in het Roestresstaal. Het inductiekookgedeelte heeft vijf zones van verschillend vermogen, dat tijdelijk te vergroten is met de boosterfunctie. Door de minimale opdruk is de kookplaat erg strak. De bediening gebeurt door de knoppen voorop het fornuis. Hier zitten ook de knoppen om de oven te bedienen. De oven kan ingesteld worden tot 260 graden. De oven zelf heeft een inhoud van 115 liter en beschikt over wel 10 functies, waaronder grill, conventioneel of een stand. Achterin de oven ziet u de ventilatoren voor de hete lucht. Onder de oven bevindt zich tenslotte een handige opbergruimte. Hier kunt u bakplaten en roosters die u niet gebruikt in opbergen.